In het tweede blok gaan we het hebben over de totale correctheid de interpretatie van correctheidsspecificaties. De correctheidsspecificaties zijn nog steeds hetzelfde: een pre-conditie, een postconditie en een statement. Die pre- en postconditie, zoals in partiële correctheid, specificeren dus het input-output gedrag. Als je een, een programma start in een begintoestand waarin P geldt, dan moet gegarandeerd na afloop Q gelden. Maar nu komt er nog bovenop, in de totale correctheidsinterpretatie, dat het programma ook moet termineren. Het is dus niet als hij termineert, dan moet die postconditie gelden. Nee, hij moet ook termineren vanuit de willekeurige begintoestand, waarin de preconditie geldt. Hier zijn enkele uh, voorbeelden. Dus nogmaals, je, je, je ziet wederom weer een pre- en postconditie specificatie, maar nu met een andere interpretatie. We zijn dus blijkbaar niet geïnteresseerd in uh, wat er aan het afloop, wat na afloop geldt van deze simpele while statement, zolang x ongelijk aan 0 is, verlagen we x. Nou, wanneer termineert dat ding? Nou, dat termineert als x groter of gelijk aan 0 is. En dat is in dit geval noodzakelijk en voldoende, want als x kleiner dan 0 is, dan termineert hij niet. Maar merk op, dus dat... Deze correctheidsspecificatie, die wel waar was in partiële correctheidszin, want dat zeiden we, voor elke berekening waarin true geldt, in begintoestand bij true geld, moet na afloop true gelden, als hij al termineert. Nou ja, dat is in partiële correctheidszin, is dit eigenlijk altijd de waar. Dit is altijd een ware correctheidsspecificatie. Maar nu, als we dit in totale correctheid uh, Interpreteren, dan eisen we dus additioneel dat, dat, dat deze statement moet termineren vanuit willekeurige begintoestand. Nou, dat is dus niet zo, want als iets kleiner dan 0 is, dan termineert hij niet. Dus dit is een correctheidsspecificatie. Preconditie true, postconditie true, die waar is in partiële correcte zin voor willekeurige statement. Maar evident niet voor alle statements als je het. Interpreteert in totale correctheidszin. Dus Dit is dus een concreet voorbeeld, uh, een ander voorbeeld. Hier kun je dus uh, je afvragen: gegeven een postconditie, wat is een preconditie die inderdaad garandeert dat dit programmaatje termineert. Wederom ben je niet geïnteresseerd in de postconditie, maar dat dit programmaatje dat op zoek gaat naar een nulpunt. We hebben een array A, eendimensionaal, van integer naar integer en x is een integer variabele, heeft een willekeurige initiële waarde en vanaf die initiële waarde ga je dus naar rechts kijken, op zoek gaan naar een nulpunt. Zo, wat zou hier nou een preconditie zijn? Nou, een mogelijk antwoord en waarschijnlijk ook wel noodzakelijk en voldoende, is dat er inderdaad een nulpunt is rechts van de initiële waarde van x. En dat kunnen we uitdrukken op deze manier. Er is een n, een waarde, die rechts van x ligt. Dus n is groter of gelijk aan x. En a n is gelijk aan nul. Nou, dan kun je intuïtief al eenvoudig inzien dat een toestand die dit waar maakt... Daarin termineert dit programmaatje. En het is ook uh, makkelijk in te zien dat als dit niet waar is in een begintoestand: dat er is geen nulpunt rechts van x ja, dan zal dit programmaatje niet termineren. Dus dit is, deze preconditie is een, wederom als deze een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor terminatie. Nou, hier hebben we wat uh, uh, oefeningen. Dat kun je tijdens het werkcollege eh, doen. Deze correctheidsspecificaties hebben we ook bekeken in, uh, in de partiële correctheid uh, interpretatie. Maar nu is dus uh, de vraag hoe, hoe dat uitpakt als we ook additioneel eisen dat S uh, termineert. Nou, dan laten we gewoon nog even om erin te komen die eerste uh, behandelen. Wat zijn die ook nog weer in, voor partiële correctheid? Nou, partiële correctheid wil zeggen dat elke uh, terminerende berekening van S vanuit de begintoestand waarin true geldt, dus willekeurig begintoestand, moet na afloop vols gelden. Voor elke terminerende berekening. Nou, Er is natuurlijk geen terminerende berekening met de eindtoestand waarin vols geldt. Want vols geldt nooit. Met andere woorden. Er kan geen terminerende berekening zijn. Dus in partiële correctheid zijn de, deze statement die voldoet hieraan alleen, dan en slechts dan, dat ding niet termineert. Maar nu gaan we dit dus interpreteren als totale correctheid. Dus we eisen dat dat ding moet termineren, die statement S. Vanuit willekeurige begintoestand moet die termineren en vervolgens moet die dan termineren in een toestand waarin volgens geldt. Dat zijn twee tegengestelde eisen... En er is dus geen enkel statement die hieraan voldoet. Dit kan niet waargemaakt worden. Deze correctheidsspecificatie, die eist dat je programma altijd termineert. Deze correctheidsspecificatie, wat zegt die? Voor willekeurig begintoestand waarin vols geldt, moet dat ding termineren. Nou ja, dat is automatisch waar, omdat er geen begintoestand is waarin vols waar is. Dus dan is het fasciously, zoals dat in Engels heet, bij gebrek aan een goed Nederlands woord, maar dan is het sowieso waar, omdat er niks, je kunt er, er is geen tegenvoorbeeld hiervan. Nu komen we... ...tot uh, de introductie van het uh, bewijssysteem. Uh, want we hebben nu uh, een additionele bewijsverplichting, dat van terminatie. Dus we moeten kijken uh, van wat dat betekent voor onze uh, bewijsregels. Nou, dan ga je niet direct al je bewijsregels uh, overboord gooien en helemaal from scratch uh, beginnen. Nee, je gaat kijken naar al die bewijsregels die we tot nu toe hebben, en kijken of die ook nog stand houden in de totale correctheidsinterpretatie. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de assignment axioma, ja, die praat, uh, die geeft alleen maar een pre- en specificatie voor een statement dat sowieso termineert. Dus het assignment axioma is ook geldig in deze totale correctheidsinterpretatie. Nou, zo kun je je ook overtuigen dat de regel voor sequentiële compositie is ook nog steeds geldig onder deze interpretatie. Dan moet je voor jezelf nog even nagaan. Ga even terug naar die regel en ga inderdaad na van als aan die promisse voldaan is... Je hebt twee premissen voor het voor eerste gedeelte van de sequentiële compositie en voor de andere. En als je nou die premissen interpreteert in totale correctheid, dat dat dan ook inderdaad automatisch betekent dat de conclusie waar is in totale correctheid. Nou, dat is eenvoudig uh, uh, informeel ook uh, in te zien. Nou, hetzelfde geldt voor de regel van de if-then-else. He, dan, uh, dan moet je, je hebt als je pre specificatie hebt van de if en else dan moet je bewijzen voor de dentak en je moet hem bewijzen voor de else-tak. Uh, maar je past natuurlijk de preconditie aan, namelijk of de boeienconditie waar is of, of, of niet. Nou, ook daar kun je eenvoudig je eenvoudig van overtuigen dat als de premissen nu ook waar zijn in de totale correctheidszin, dat dan ook de conclusie waar is in de totale correctheidszin. Dus al deze assignment axioma, de sequentiële compositie, heeft dan ook de consequent regel, kun je eenvoudig uh, inzien dat dat uh, waar is in totale correctheid. Dus al die regels, die kunnen we gewoon zo overnemen. Er is geen enkele reden om uh, daar een alternatief voor te verzinnen. Nou, het wordt natuurlijk een ander verhaal voor de while statement. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand, want het is de enige statement die aanleiding kan geven tot... Niet terminatie. Alle andere statements termineren zonder die bil statement en, uh, termineert elke uh, statement. Dus dan moeten we naast dat we uh, de pre- en de postconditie specificatie uh, bewijzen, dus het input-output gedrag. En dat deden we in correctheid uh, correcteitzin door middel van een invariant. Die invariant hier dat is P. En deze eerste premisse laat zien dat P een invariant is. Namelijk nou, als P aan het begin geldt van de body van de loop en de boeiende conditie geldt, dan geldt na afloop uh, die uh, invariant weer. Nou, als je deze twee andere premissen even wegdenkt, nou, dan heb je, had je gewoon de regel van partiële correctheid. Maar nu willen we ook bewijzen dat deze uh, while statement... Termineert als je deze while statement executeert vanuit de begintoestand waarin de invariant waar is, al aan het begin. Hoe doen we dat? Nou, dat moet ik even rustig gaan uh, uitleggen, want wat we hier doen, mathematisch uh, heet dat, uh, uh, ik gooi het maar even in de groep, dat heet een well-founded uh, argument. Wat je eigenlijk doet, is je uh, je laat zien dat elke executie van de body van de loop een bepaalde uh, grootheid, de waarde van een bepaalde variabele, doet afnemen. Dat, moet je, dat laat je iedere keer uh, zien. En de, de grootheid, de waarde hier, dat is deze term t. t is een integer, of een integer expressie. Het kan een simpele variabele zijn, maar het kan ook een willekeurige, complexe integer expressie zijn. Als x plus y maar z, weet ik veel wat. En wat we nu laten zien, wat, dat zegt deze premisse, dat elke executie van die body van die loop, die vermindert de waarde van die expressie. Dit heet ook wel de bound van de loop. Het stelt een bound aan het aantal keren dat je de body van de loop kunt uh, executeren. En hoe drukken we door middel van zo'n pre specificatie uit dat de waarde van die term inderdaad daalt, kleiner wordt, dat kunnen we doen door de introductie van zo'n logische variabele. Als we van tevoren weten dat de waarde voor de executie van S gelijk is aan Z, en Z is een, een, een variabele die niet in mijn statement voorkomt, dan weet ik dus dat na afloop van die statement S de waarde van Z de oude waarde is van t. Want z verandert niet. En als ik weet aan het begin is de waarde van z gelijk aan t, dan weet ik aan het eind dat z staat voor de oude waarde van t. En dan kan ik dus simpel uitdrukken dat t gedaald is, minder is geworden door gewoon te eisen dat na afloop geldt, t kleiner dan z. Dus wat ik nu laat zien is niet alleen dat p invariant is, maar als p geldt en de boeien geldt en wederom, of niet wederom, en additioneel geldt dat de bound gelijk is aan z, dus ik vries de huidige waarde van de bound, dan moet de bound afgenomen zijn. Dus hiermee laat ik zien dat iedere keer elke executie van de body ervoor zorgt dat de waarde van die bound t, dat die afneemt. Maar T kan een integer variabele zijn. Dan zou ik in principe gewoon door het plafond kunnen zakken, zeg maar door de bodem, door nul, en negatief worden. Ja, en dan heb ik dus geen bound, want dan, dan, kan, uh, dan kan mijn while uh, statement uh, uh, oneindig vaak uh, uitgevoerd worden. Dus ik moet wel eisen, nog additioneel, dat een invariant impliceert dat mijn bound altijd groter of gelijk aan nul is. Dus iedere keer... Uh, hier, iedere keer als die uh, invariant geldt, weet ik dat die bound in ieder geval positief is. Nou, en de, deze drie premissen samen garanderen mij uh, dat deze while statement inderdaad uh, termineert. Intuïtief kun je dat uh, zo inzien. Uh, dat is nog wel even interessant om te, te kijken, om nog even nader onder de loep te nemen, want... We moeten ons nou overtuigen dat als deze drie premissen waar zijn, ook in totale correctheidszin, dat uh, deze conclusie waar is in totale zin. Dus als we de while statement uitvoeren in een begintoestand waar een p, dan moeten we ons overtuigen dat de, deze while statement dan ook termineert. Hè, en dat dan na afloop ook de boolean guard, de negatie daarvan geldt, oké, okay, dat krijgen we natuurlijk cadeau. Nou, nu zijn er twee uh, mogelijkheden die we mee moeten nemen. Want wat betekent dat dat deze while statement niet termineert? Er zijn twee scenario's. Ofwel, na een eindig aantal keren executeren van de body van de loop, duiken we in de body van de loop die, waar de body van de loop zelf niet termineert. Dat is één mogelijke scenario waarop deze while statement niet kan termineren. De andere, het andere scenario is dat we oneindig vaak de body van de loop uitvoeren. Dus iedere keer termineert de body van de loop wel netjes, maar we blijven die, de en kaart, die blijft voortdurend waar. Dus we blijven de body van de loop de, de body van de loop oneindig vaak uitvoeren. Uh, nou, we kunnen nu inzien dat het eerste scenario hè, dat. dat dat we de while statement uitvoeren en op, na een eindig aantal keren uh, gaan we de body uitvoeren en dat leidt tot een oneindige berekening. Dat wordt uitgesloten door de eerste premisse. Waarom? Omdat we weten dat P uh, invariant is. Dus we weten iedere keer dat na afloop uh, weer P geldt. En nu maken we gebruik van het feit dat dit ook in totale correctheid correctheidszin... Deze premissen moeten we ook opvatten in totale correctheidszin. Want bijvoorbeeld deze statement S kan zelf weer een wild statement bevatten. Dus ook voor dit zou je weer in principe een nieuw terminatie-argument moeten gebruiken. Dus omdat we dit ook interpreteren als totale correctheid, is het dus niet mogelijk dat we na een eindig aantal keren S uitvoeren, we een niet terminerende executie krijgen van de body van de loop. Dat is niet mogelijk op basis van deze premissen. Nou, dus we hebben nog die, dat andere scenario, dat we oneindig vaak uh, die body van de loop blijven uitvoeren. Nou, dat wordt uitgesloten door deze twee premisses. He, want we weten iedere keer, als P waar is, dat dan uh, de waarde van deze bound, noem deze deze t de bound, dat hij iedere keer afneemt. Nou ja, dat kan niet oneindig gebeuren, want hij heeft, deze, heeft initiële waarde, zegt 10.000. Maar iedere keer neemt hij af. Dus 10.000, en dan naar 900, dan naar 700, 600, enzovoort, tot. En iedere keer, na executie van de body van de loop, geldt P weer, ja, dan kan je dus niet door blijven gaan, want P eist ook dat T iedere keer groter of aan 0 moet zijn. En daarmee heb je dus afgedwongen dat het niet mogelijk is om die body van de loop oneindig vaak uh, uit te voeren. Want dat is in tegenspraak met deze twee premissen. Dat is een goede uh, om nog op te merken Frank. Dat Die bound hoeft niet per se aan te geven hoe vaak die loop nee. wordt uitgevoerd. Nee, het is een... Uh, een, uh, het, is, het is een upper bound, maar inderdaad, je bent flexibel. Je zou ook uh, kunnen zeggen dat het uh, precies uh, het aantal keren is. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want het aantal keren dat je de body, uh, de, de aantal keren dat je die while statement uh, uitvoert, dat hangt natuurlijk af van de beginwaarde van, uh, van, van de programma variabel. Dus je kunt niet uh, een vast aantal geven, want dat zou dan een vast aantal moeten zijn voor een willekeurig begintoestand. Want zo meteen, we zullen ook voorbeelden zien, die uh, integer, uh, deze bound expressie, die, is, uh, die kun je uitdrukken in termen van de variabelen. En daarmee is dus die, die bound zelf ook variabel. Hè. Maar, daar hebben we ook wel direct een voorbeeld van. Het is het meest simpele voorbeeld van een, een, een, correct, een, een totale correctheidsbewijs. We nemen dus weer die, die while statement, die stelt uh, zolang x ongelijk aan 0 is, verlagen uh, we hebben al gezien en de preconditie x groter of gelijk aan 0. Dus intuïtief weten we dat dit ding uh, termineert en nu laten we ook zien hoe we dat formeel kunnen bewijzen. Dus wat is de eerste kwestie nu? Wat is de bound? We, zijn, we moeten een bound vinden ten eerste en we moeten een invariant vinden. Voorheen hoeven we alleen een invariant te vinden die inderdaad invariant is en die geïmpliceerd wordt door de preconditie en die de postconditie impliceert. Maar nu moeten we additioneel ook een, een, een bound vinden. Nou, nu komen we op die opmerking van, van, van Hans uit van ja, wat is die bound? Wat geeft het een bound voor het aantal keren uitvoeren van de body van de roep? Ja, dat is x natuurlijk. Het aantal keren dat je deze body uitvoert is precies de, de waarde van x. Maar het zou bijvoorbeeld ook 2x kunnen zijn. Maar ja, je zou ook als bound 2x kunnen nemen, inderdaad. Of, of, of weet ik veel wat. Ja, of 3x plus 5, dat zou allemaal kunnen. Maar ja, je gaat natuurlijk op zoek naar het meest eenvoudige. En in dit geval de meest, is het ook de meest precieze. Maar dat is trouwens niet altijd zo. De meest uh, eenvoudige wil nog niet altijd zeggen. Of dat de meest precieze is niet altijd noodzakelijk uh, de meest eenvoudige. In dit geval uh, inderdaad wel. Dus we nemen voor uh, t uh, de bound expressie de variabele x zelf. Dan is de vraag, wat nemen we? als invariant. Dus we moeten een invariant vinden ja, die geïmpliceerd wordt door de preconditie en die de postconditie moet impliceren. Nou, dit is uh, simpel. Oké, okay, dat, uh, dat moeten we nog even bekijken, maar we moeten tevens uh, een invariant hebben die afdwingt dat x uh, groter of gelijker 0 is. Nou ja, dat ligt letterlijk, uh, zou ik zeggen, voor het oprapen. Dan neem je gewoon die preconditie zelf. Die voldoet als. Uh, die, vo die kun je gebruiken als invariant. Nou, laten we eens kijken wat nu de bewijsverplichtingen zijn. Nou, dit is de eerste bewijsverplichting. Die laat zien dat x groter of gelijk aan 0 een invariant is. Want je neemt aan dat je aan het begin geldt van de body van de loop. Je gaat de body van de loop alleen in als x groter of gelijk aan 0 is. En dan moet je dus laten zien dat dan weer x groter of gelijk aan 0 is. Nou, dat kun je eenvoudig bewijzen met behulp van de assignment uh, axioma en de regel, Dan is dit uh, de, be uh, de bewijsverplichting die laat zien dat uh, uh, je de body van de loop niet oneindig vaak kunt uh, uitvoeren, namelijk door te laten zien dat die bound variabelen afneemt. Dus we nemen weer de invariant, we nemen weer de boolean conditie van uh, de while statement, en we nemen de bound expressie, dat is x, en we bevriezen zijn initiële waarde door middel van deze uh, variabele z, die niet in het programma voorkomt. En dan kunnen we dus uitdrukken dat de x afgenomen is door simpel in de postconditie te stellen dat x kleiner is dan z. Nou, ook dit wederom kun je uh, eenvoudig bewijzen met uh, een met assignment axioma en uh, de consequence regel. dat laat ik even over, dat zou je tijdens het werkcollege kunnen uitvogelen. Nou ja, dit is dan de triviale, hè? Dit, wat is dit? Dit is laten zien dat de invariant inderdaad impliceert dat de bound altijd groter of gelijk dan nul is. Nou, dat is een, een simpele tautologie. Een simpel voorbeeld en je ziet ook dat het inderdaad simpel te bewijzen is. Ja? Dus dat is mooi. Dat we daar niet al te moeilijk over hoeven uh, te doen. Zo, even pauze.